Hallo, we gaan een kijkje nemen bij Pinterest. Een prachtig uh, social media om samen met anderen uh, informatie op te slaan. En meestal gebeurt dat informatie opslaan aan de hand van een afbeelding. Dus als een website een afbeelding heeft, dan slaat hij meteen die afbeelding op. En heb je natuurlijk meteen ook toegang tot de website. Dus dat is uh, heel handig. Nou, wat, uh, hoe werkt dat eigenlijk? Uh, laten we eerst even kijken naar de instellingen. Die gaat op jou hier staan. Ik heb hier een logo toegevoegd als profiel. En dan kun je bij instellingen kun je dit allemaal wijzigen. Als je e-mailadres, je wachtwoord, je zoekprivacy even aanzetten of uitzetten. Je kunt hier jouw fotootje wijzigen. Je kunt hier een gebruikersnaam kiezen en even iets over jouzelf vertellen. Hier kun je ook nog kijken van ik vind het handig om alles meteen te koppelen. En dus dat wil zeggen dat als ik iets uh, pin, dat het automatisch op mijn Twitter terecht komt als je dit aanzet. Um, verder kun je nog uh, kijken naar apps. Nou, ik heb geen andere apps die uh, hier. Die kun je ook nog koppelen, maar dat heb ik niet gedaan. Uh, dus dit is even kort over de instellingen. Als we nu gaan kijken naar mij, naar mijn borden. dan ga je gewoon hier en dan klik je hier beneden. En dan zie je de borden. Wat kan ik vertellen over de borden? Nou, dat je borden hebt die uh, openbaar zijn. Nou, dat is deze borden. En je ziet dat ik gewoon categorieën heb gemaakt. De transitie, coöperatieve werkvormen, uh, hoeken in de klas, uh, 3D-technologie. Nou, dus per onderwerp heb ik een bord aangemaakt. En als je dan kijkt op het bord zelf, dan zie je daar eigenlijk alle pins die ik bewaarde. heb. Ja, dus als je dan hier weer doorklikt, dan kom je uh, op de afbeelding terecht. En klik je hier, dan kom je uiteindelijk uh, op de website weer terecht. Dus uh, hier zie je dan de foto van de website zelf. Dus zo uh, werkt dat eigenlijk. Even terug. Hier is het terug. En uh, even terug naar uh, mijn profiel. En naar mijn borden. Dus ik had het net over openbare borden. Daarnaast heb je ook nog de mogelijkheid om je borden verborgen te houden. En hier maak je ook zo'n bord. Dus je klikt gewoon op het plusje. En zo kun je eigenlijk een bord maken. Je geeft er een onderwerp aan. En klaar is Kees. Nou, waarom zou je borden verborgen houden? Nou, dit is bijvoorbeeld een voorbeeldje, oudje. Mijn dochter werd 21 uh, ik heb dat maar niet online gezet, want misschien ziet zij dan al mijn ideetjes. En op deze manier niet, want ik wilde haar verrassen. Dus zo uh, werkt het eigenlijk uh, kort gezegd met Pinterest. En het volgende filmpje gaan we aan de slag met het pinnen.